Ja, veel keuze heb je eigenlijk niet meer. Hè. Die vaste contracten die zijn bijna uitgestorven. Je vindt ze alleen nog maar uh, bij, bij Luminus en ook nog wel aan een heel duur, duur tarief. Dat is jammer te noemen, want uh, wij weten uit ervaring dat consumenten toch wel die zekerheid, die stabiliteit van een vast contract kunnen smaken. Maar voorlopig uh, zijn ze allemaal aangewezen of zijn we allemaal aangewezen op die variabele tarieven. Ja, we vragen ook dat er meer komen, toch? We vragen dat natuurlijk, maar uh, ja, het heeft er alle schijn van dat de leveranciers de stap niet uh, durven, durven zetten. Voor hen houden die vaste contracten natuurlijk ook wel een, een, een risico in. Natuurlijk. Ja, want die prijzen staan hoog, hè? Ja, dat klopt. De prijzen staan heel hoog. En zoals Simon zegt, uh, ja, impliceren die hoge prijzen ook voor de leveranciers natuurlijk uh, een, een risico. Hè. En ze gaan zich proberen indekken uh, voor dat risico door een hogere risicopremie door te rekenen voor die vaste uh, producten. Dat zien we heel goed uh, vandaag bij Luminus. Uh, als we eens uh, gaan kijken naar het uh, product uh, Luminus Comfy, uh, ja, dan zien we dat je deze maand in september uh, voor een gemiddeld elektriciteitsverbruik 3.300 euro uh, betaalt. En voor gas komt daar nog eens meer dan 6.000 euro uh, bij. Uh, ja, dat uh, dat komt neer op een, uh, een maandelijks voorschotbedrag van, uh, van zo'n 780 euro. Voor veel gezinnen uh, is dat het equivalent van een, van een huur of, of van een uh, maandelijkse hypotheekaflossing. Dus uh, quasi onbetaalbaar. Uh, zeker als je gaat vergelijken met een jaar geleden, ja, dan, betaalde voor je, dan betaalde je voor het exact hetzelfde product uh, 2450 euro ongeveer, of zo'n 200 euro per maand. Dus dat is een enorm... Een uh, groot verschil, een enorme grote stijging op een jaar tijd. Ja, inderdaad. Nu uh, zo'n vast contract biedt inderdaad wel zekerheid. Een um, variabel contract is daarom nu ook eventjes wat, wat minder. Maar het risico bestaat natuurlijk wel dat die, die voorschotfactuur dat die heel erg gaat moeten stijgen om de eindafrekening betaalbaar te houden. Hè. We hebben zo het voorbeeld van ja, iemand um, die ons gebeld had, die zei kijk ik heb zo'n variabel contract afgesloten met een, een voorschot van 450 euro. Maar een maand later stelde de leverancier al voor om dat te verhogen naar 750 euro. Ja, dat is onbetaalbaar. Ja, klopt. En het gaat razendsnel natuurlijk. Hè. Uh, het probleem is uh, met zo'n voorschotberekening Ja, dat is ook maar een berekening op een gegeven moment. Uh, en uh, in een normale situatie van stabiele energieprijzen is dat niet echt een probleem. Maar vandaag zitten we in een uh, onuitgegeven situatie waarin dat de prijzen bokkensprongen maken. Uh, heel sterk uh, stijgen en dan weer dalen, waardoor het moeilijk is om, uh, om dat voorschotbedrag exact te gaan, uh, te gaan uh, berekenen. Natuurlijk uh, ja, na de winter toe, uh, op het moment dat heel wat consumenten gaan verwarmen, uh, ja, die prijzen uh, die gaan uh, een belangrijke rol spelen in de eindfactuur. En die prijzen kennen we ook nog niet. Dus het is absoluut niet uitgesloten dat na de winter toe uh, de voorschotfactuur uh, nog, zal, nog zal verhogen.